Mentor worden, dat ben ik omdat teamwork het beste recept is. Mentor worden, dat ben ik, omdat ik het ook nog kan leren. Mentor worden! Dat doe ik omdat ik graag bruggen bouw. Mentor worden, dat doe ik omdat ik het netwerk wil delen. Mentor worden wil ik, omdat ik weet dat we samen sterker zijn dan alleen. Ja. Mentor worden, dat doe ik omdat ik mijn wekenwerking wil delen en aan de betere kant wil. Mentor worden, omdat het ongelooflijk verzameld is. Zoals zij. Wil ook jij mentor worden? Zorg dan als de bliksem naar gatan.org. Want 270 mentees wachten op jou.